Bij het oplossen van een rekensom moet je goed opletten wat je als eerste uitrekent. Ik wil het met jullie gaan hebben over de rekenvolgorde, waarbij we ook machten en wortels meenemen. Hoef je nog geen machten en wortels te kennen, dan hebben we ook een video over rekenvolgorde zonder deze bewerkingen. Als eerste los je altijd alles tussen de haakjes op. Staat er tussen de haakjes een langere som, dan volg je daarvoor ook de rekenvolgorde. Na de haakjes los je alle machten, waaronder kwadraten en wortels, op. Aangezien wortels en machten even belangrijk zijn, lees je de som van links naar rechts en wat je als eerste tegenkomt, reken je ook als eerste uit. Dan komt keren delen. Keren delen zijn allebei even belangrijk, dus die los je van links naar rechts op. Welke je als eerste tegenkomt, doe je ook als eerste. Als laatste plus en min. Ook plus en min zijn even belangrijk en doe je van links naar rechts. Let op dat er bij sommen waarbij je de rekenvolgorde gebruikt, je altijd je tussenstappen opschrijft. Het zou nog kunnen dat je ouders nog aankomen met een ezelsbruggetje, meneer van Dalen wacht op antwoord. Stop ze dan gelijk en zeg maar dat meneer Van Dalen kan blijven wachten op antwoord. Want het klopt namelijk helemaal niet meer. De rekenvolgorde is nu anders dan vroeger. Als je toch een ezelsbruggetje wilt hebben, neem dan hoe moeten wij van die onvoldoendes afkomen? Haakjes, macht en wortels, vermenigvuldig telen, optellen, aftrekken. Waarbij je moet bedenken dat bij machten en wortels, die samen even belangrijk, keer en delen, ook even belangrijk en als laatste plus en min, ook even belangrijk. We doen vier voorbeeldsommen. Eerst 50 min 5 keer 2 in het kwadraat. Eerst het kwadraat uitrekenen, dat is 4. Krijgen we dus 50 min 5 keer 4. Keer gaat voor min, dus eerst 5 keer 4, dat is 20. Dan nog 50 min 20. Dat is 30. Volgende is 2 keer 5 in het kwadraat plus 3 keer 5. Eerst het kwadraat. Dat is 5 keer 5 is 25. Dan de keersommen. Ik kan allebei de keersommen uitrekenen, want ik moet daarna de uitkomsten daarvan bij elkaar optellen. 2 keer 25 is 50, 3 keer 5 is 15 en dan dus nog 50 plus 15 is 65. Dan de som 3 keer tussen haakjes, 5 plus 2 tot de macht 3. Eerst alles tussen haakjes. Daar staat 5 plus 2 tot de macht 3. Dus eerst 2 tot de macht 3, dat is 2 keer 2 keer 2. 2 keer 2 is 4, dat keer 2 is 8. Dan heb ik dus nog 5 plus 8 tussen de haakjes staan. 5 plus 8 is 13, dus krijg ik de som 3 keer 13 en dat is 39. De laatste voorbeeldsom. 5 keer 3 plus tussen haakjes, 9 min 5 in het kwadraat omdat het kwadraatje achter de haakjes staat, reken ik eerst de som tussen haakjes uit en dat antwoord doe ik in het kwadraat. Omdat ik die uitkomst en de uitkomst van de keersom bij elkaar ga optellen, kan ik de keersom ook alvast uitrekenen. 3 keer 5 is 15 en 9 min 5 is 4, dus krijg ik 15 plus 4 in het kwadraat. Eerst het kwadraat uitrekenen. 4 in het kwadraat is 16. Dan nog 15 plus 16 is 31. Houd bij het uitrekenen van de sommen altijd de rekenvolgorde in de gaten en schrijf net zoals in het voorbeeld altijd je tussenstappen op. De meeste rekenmachines kunnen trouwens ook prima uit de voeten met de rekenvolgorde. Maar ja, wat is daar de lonen van? We zouden het erg op prijs stellen als je de tijd nam om deze video te liken, te delen en je te abonneren op Wiswereld. Graag tot de volgende keer.